Nadat je je video hebt geknipt en geplakt, gaan we nu naar de volgende stap: muziek en pop-ups plaatsen. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en filmen. En vandaag ga ik je uitleggen hoe je muziek en pop-ups moet plaatsen onder je video's. Of eerder, op je video's. We zitten weer achter de PC en ik heb even van de vorige video. Hierboven het i'tje, heb ik er even bij gepakt om eigenlijk de volgende stap nu te gaan zetten. En dat is muziek en pop-ups gaan, uh, gaan plaatsen. Even voor herhaling, dit was de video. De meest gave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en videobewerken. En ik ben inmiddels <laughs> super beroemd. Nou, voor hier is het nu even het belangrijkst. Omdat ik hier ga ik wat toevoegen en ik wil in het begin even wat muziek gaan toevoegen. Dus dit is maar een klein stukje wat ik ga laten zien. En dit voer je natuurlijk uit over je hele video. Want de handeling blijft eigenlijk hetzelfde. We hebben hier linksboven hebben wij een mapje beelden aangemaakt. Wij gaan hier twee nieuwe mapjes aanmaken. Foto's en muziek. Mocht je mijn video niet hebben gezien hoe je No Copyright Music in je video's kan krijgen, klik dan ook weer hierboven op het i'tje. Daar leg ik uit hoe je aan deze muziek komt. Maar dan pak ik even de muziek erbij. Dan heb ik een mapje muziek staan. En hier heb je alle soorten muziek erin staan. Ik selecteer allemaal deze even. Of je kan even het hele mapje selecteren. En deze ga ik in muziek slepen. Nu gaat hij ze importeren. Nu staan ze erin. En dan heb ik hier al mijn genres. Wil je hier meer over weten hoe je de indeling van de mapjes moet doen. Ook weer hier bovenop het i'tje. Of je kijkt hier al deze hele afspeellijst. En je weet al wat er, wat er nu gebeurt. Hier in het begin. De meest gave indeling die je maar kan bedenken. Voor je Adobe Premiere Pro zie je dat ik best wel enthousiast ben dus dat vind ik of een vrolijke of een spannende uh, sfeer hebben dus ik ga naar spannend en dit zijn alle muziekjes die ik momenteel heb voor spannend en dan ga ik even luisteren nou, dat vind ik vind het niet bij passen ik wil echt kijken wat bij het beeld past je hebt net in je hoofd wat het, uh, wat het was Lekker een beetje, dat doe ik even extra dramatisch voor nu. En je kan hem of in één keer er helemaal in slepen, maar ik wil toevallig even dit stuk hebben. Dan ga ik hier in Source. Dan heb ik hem aangeklikt en doe ik met de middel van of deze knop of de I. zeggen dat ik dat vanaf daar wil beginnen. En dan sleep ik hem er zo onder in de A-lijst. Dan kan je hem of op deze manier slepen of ook audio op dezelfde manier gewoon weer knippen. En nu kunnen we dit gaan afspelen. Je hoort, de muziek is echt veel te hard. Je hoort het helemaal niks. Dit is een hard muziekje. En dan weet ik ongeveer dat je een min 34 moet hebben. Met zo'n hard muziekje. Maar je kan ook even zelf, terwijl je aan het uh, luisteren bent. De meest gave indeling die je maar kan bedenken. Zo slepen. Premiere pro. Om te luisteren van wanneer vind je dat het goed echt als achtergrondmuziek uh, klinkt. De meest gave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. Het ja, is niet het meest perfecte muziekje, maar voor nu uh, doet het dat even. Doe ik zo een audio transition, doe ik er nog even bij. Het is aan het eind, want het muziekje begint wel. Nee, het uh, begint niet op het juiste moment. Dus doe ik ook even aan het begin van mijn audio. Doe ik even een constant gain. De meest gave indeling die je maar kan bedenken voor je Adobe Premiere Pro. Je hoort dat hij netjes begint. Hij loopt netjes weer af. Dus heb je nu je muziek geplaatst. Dan gaan we naar het volgende beeld. Mijn naam is Rik Ottenhoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaren. Dit is een wat rustiger iets. Dus dan ga ik naar de sfeer rustig. En dan kies ik. Plus bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik wel een, een fijne. Weer geen effect control. Ik klik dan altijd even dit uh, klokje uit. Dat deed ik net ook, maar dat deed ik niet op een goede manier uh, zie. En dan doe ik weer uh, min 28 of zoiets. Weer even deze erbij. Knippen weer met Z. X weer weghalen. En dan gaan we weer even luisteren. Mijn naam is Rick Altunoff. Ik heb inmiddels 8 jaar ervaring met editen en hoor dat het netjes lekker op de achtergrond klinkt. Het. En ik ben inmiddels... <laughs> super beroemd. Nee jongens, dankjewel voor de 100 plus abonnees. Ik waardeer ik heel erg. Nu hebben we het muziekje eronder geplaatst. Dit is eigenlijk hoe je de volledige video over gaat. Dus gewoon constant even kijken wat voor sfeer is er momenteel bij dat stuk. En wanneer ga je ongeveer switchen. Dat is bij mij toevallig hier, Dunees. Bij Dirk heel erg. We gaan beginnen. Want hier ga ik... er komt er een ander deel van de video. Een ander onderwerp komt eraan te pas. Dus moet er een ander muziekje naar mijn idee. Nu gaan we nog even een pop-up toevoegen. De muziek hebben we nu gehad. En we gaan naar foto's. En dit is voor mij dan even een B-roll. Klik weer recht knop import. Ik heb toevallig deze afbeelding al. Dus ik pak hem er even makkelijk snel bij. En dan gaan we even kijken. Ervaring met editen en video bewerken. En ik ben inmiddels. Hier komt mijn hand omhoog. En wat ik letterlijk doe, ik sleep hem er boven. Want het werkt net als lagen. De onderste laag, dus de basislaag, is je video. En daarboven komen de pop-ups. Hier staat hij nu letterlijk in het midden. <laughs> Super beroemd. Nee, nou, toen hij weer gestopt, dan sleep ik hem weer even een stuk terug. <laughs> Alleen nu staat hij nog niet op de goede plek. Dan klikken we hierop en dan zitten we weer in effect control. En dan klikken we op motion. Waarom? Dan komen er hier mooie dingetjes bij dat je makkelijk kan slepen door het beeld heen. Ik wil hem daar hebben. Ik wil hem wat groter. Dus dan pas ik de skill aan. En dan zet ik die even wat groter. Zoiets. Ja. Dan gaan we naar video transition. En dan dissolve. En ik wil altijd even film dissolve. Aan het begin en aan het eind. En wat gebeurt er dan? Ik ben inmiddels <laughs> super beroemd. Nee jongens, dank je. Ja. En dan heb ik daar zo een pop-up. Dit werkt met video's, foto's. maakt niet zo uit. Eén van de twee en dan kun je er gewoon netjes erboven plaatsen, zodat het erin komt. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het dan vooral achter in de reacties. Dan kan ik daar antwoord op geven en kijken of ik je verder kan helpen. Vond je dit nou een handige video, laat dan vooral een duimpje achter omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je hier meer van wilt zien. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei!